Hey, goedemiddag allemaal. Hier zijn Maurice en Vincent weer. En we zijn één keer per maand komen bij jullie terug. Natuurlijk over corona en alle maatregelen, maar vandaag gaan we dat eens een beetje uitbreiden. We gaan eens even kijken naar andere onderwerpen. Stikstof bijvoorbeeld, verkiezingsuitslagen, toeslagenaffaire. Uh, eigenlijk en ook complexe problemen die onze samenleving bezighouden en waar we problemen hebben om op een gegeven moment met elkaar overeenstemming over te hebben. Maar waar eigenlijk een goed debat ontbreekt. Dus daar ben ik heel blij mee dat we daar uh, iets mee kunnen uitbreiden. Maurice, ik heb je al zo lang niet meer gezien. Hoe is het leven? Ja, goed. Vandaag morgen, lekkere zon. Dus uh, altijd lekker. Vorige keer hebben we de verkiezing, uh, verkiezingsuitslagen uh, gedaan bij De Nieuwe Wereld. Dat was echt uh, supergoed georganiseerd. Fantastisch mensen. En uh, nu zitten we weer gewoon uh, achter ons scherpje in de, in de verschillende plekken. Laten we even praten over de verkiezingsuitslag en de gevolgen daarvan, Maurice. Want dat is eigenlijk wel fijn, dat is toch een beetje jouw uh, grote métier. Voordat we naar al die andere grote onder onderwerpen gaan. Hoe gaat, het met de, hoe gaat het met de veranderingen die doorgevoerd zijn naar aanwijzing van de verkiezingsuitslag? Nou, ik wil vooral even beginnen met de verkiezingsuitslag zelf. Uh, en, de en wat na nog uh, electoraal is gebeurd, dan kunnen we overgaan naar wat er in uh, Den Haag gebeurt. Nog los van uh, het debat vandaag niet door is gegaan. Hè? Want uh, Rutte heeft buikgriep of zo. Het heeft hij heeft waarschijnlijk verkeerde. gekregen van een speler van het Nederlands elftal. Uh, <laughs> maar goed. Um, het is leuk om dit even te laten zien. We hebben een kaart gemaakt van de verkiezingsuitslag. En mm -hmm. dit is de grootste partij uh, af woensdag 15 maart. En het donkergroen is allemaal BBB. En wat je dan ziet, het oranje is de VVD. En het rode is uh, groenlinks. links. En hier heb je wat, uh, dat is de zogenaamde Bible Belt. Zoals Staphorst, SGP. En hier heb je de ChristenUnie. En, uh, ja, en hier heb je nog uh, PVV. In heel beperkte mate. Hey, en uh, met, de, met de vorige provinciale verkiezingen was vorm uh, voor democratie de allergrootste. Waar is die? Uh, waar is die de... Was de vorige. Uh, waarbij vorm voor democratie is die paarse. O oh, ja. En, uh, en wat ook interessant is bij de kaart van nu. Vind ik eigenlijk nog het meest uh, ongekend. Geen enkele gemeente was de Partij van de Arbeid de grootste of het CDA. Geen enkele. Als je een vier jaar geleden gaat kijken, dan is dit de uh, Partij van de Arbeid en dit bruine, dat is allemaal uh, CDA, CDA, Jezus. CDA, CDA, Goh. CDA. En dan hier heb je nog, uh, dat is de VVD en dat rode, dat is GroenLinks. Groen maar je ziet dus uh, ongelooflijke veranderingen. Kijk, dat is... Echt ongekend. Dit is Overijssel. En als je dan bedenkt, bijvoorbeeld, Tebergen is de plek van het CDA. Die ja. haalt er altijd 40, 50 procent. Nu haalde BBB meer dan 50 procent. <tie> of ergens on of iets onder. En het CDA haalde 10 procent. jongen. Jonge, jonge. En de Partij van de Arbeid ook nergens het grootste. Huh? Nergens. We het, ook de tweede plaats kunnen we dan laten zien. Ja, dan zie je hier hè, de Partij van de Arbeid als tweede. Hier zie je, het was Gronings Belang. Dit is de PVV. Dit is de Fries Nationale Partij. Dan zie je hier wel het CDA als tweede partij, maar ver achter op BBB. En nou ja, dan heb je de Partij van de Arbeid, het is in Amsterdam tweede en in uh, Zaanstad tweede. Enzovoorts. En hier zie je de PVV en PVV. Dan kunnen we ook nog de derde partij laten zien. Maar ja, goed, dat is een, uh, dan begint het een ratje toe te horen. Ja, maar we hebben ook nog een. Uh, uh, wat andere grafieken van de van de uitslag. Uh, dan stop ik even met uh, het stop met delen van deze. Dan pak ik er even een andere uh, share screen. En dan doe ik deze, is ook een hele mooie grafiek. Um, hier zie je het verloop van de politieke voorkeur sinds 2019. En dan moet je vooral opletten aan het, hier zie je even het moment waarop BBB vlak bij uh, VVD komt. Maar dat verschilt. En hier gaat ineens de BBB omhoog. Sure. Dat is de, de ontwikkeling van de afgelopen ja, t, t, t, drie jaar. Ongelooflijk. En waarom. Je, en je ziet dus in de afgelopen paar weken ging het dus best. ging het heel snel. Is daar nog een, daar nog een reden voor te vinden? Nou ja, als verkiezingen komen, dan. Uh, gaan mensen ook wat nadenken en, en dan heb je ook debatten en zo. En dan zie je ja, met name. Ja, heeft, goed, heeft die BBB het gewoon heel goed gedaan. En met name Caroline van der Plas. Ja, nou, ik vond ook uh, het debat wat, uh, tussen Caroline en de, van der Plas en uh, Rutte, dat was echt geweldig. Niet. <laughs> Want hij wilde gewoon niet met haar debatteren. Zij nodigde hem elke keer uit. En daar heeft hij dus zeg, echt wel ontzettend in vergist. Is dat de conclusie? Hoor je mij nou weer? Ja, ik hoor je nu weer. Ja, okay. um, Nee, ik bedoel, als hij de met haar had gedebatteerd, had ze misschien nog groter geworden. Dus dat ze. ze ja, er zijn veel kiezers, en vooral kiezers die midden- en rechts waren, die zijn heel sterk naar, uh, naar BBB gegaan. Je ziet met name de PVV, die echt fors gedaald is in de laatste week. En dat gebeurt vaker. Hè? Dan heb je een New Kit on the Block, wat Caroline eigenlijk was. Ja, ze yep. zat al in de kamer, maar met één zetel. En altijd heb je dan dat New Kid on the Block wat extra aantrekkingskracht heeft. Die komt veel in de media, omdat ze, ook mede omdat ze nieuw is. Maar ook haar aanpak is gewoon duidelijk anders dan, dan de rest. En dan zie je ook dat kiezers van de PVV daar naartoe gegaan zijn. Ja, 21 is weer wat teruggezakt. CDA is verder gedaald. Maar wat natuurlijk ook gebeurt is, dus D66 had, uh, in t, uh, had bij de vorige Provinciale Statenverkiezing maar 8%, maar bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen 15%. En nu stonden ze op 7%. Dus vooral deze 60 is weer fors weggezakt... na de grote winst bij de Tweede Kamerverkiezingen. Zeg je nou dat Partij van de Dieren en de PVV... zijn dat die beide groene lijnen of zo? Komen die bij elkaar? Ja, denk... ja die komen op hetzelfde punt uit. Dus P Partij van de Dieren is nu net zo groot als de PVV? Ja, bij de laatste verkiezingen ja... Rond de 5 à 6 procent. En, en maar het, het CDA is ook allemaal groter. En, ja, groter dan de SP en groter dan het CDA. Het was me nog niet zo opgevallen dat Partij van de Dieren eigenlijk gewoon uh, zo omhoog geklommen was. Ja, en dan heb je... Oké, okay, dan zal ik uh, even, sure. een, een andere uh, um, uh, screen pakken. Want wat daarna is gebeurd, en dat was fascinerend, dat ik de... Een nieuwe peiling heb gedaan, want ik was ontzettend benieuwd. Want ik had al eerder vastgesteld, de laatste keer in december, dat Omzicht, uh, wat had hij? Uh, had hij toen uh, 30 uh, zetels? Ja. Hoeveel Omzicht nou zou staan? En we wisten dat als Omzicht goed doet, dat dan BBB duidelijk terugvalt. Dus bij de laatste peiling vorige week was 33 zetels BBB. Maar als Omzicht meedeed met een eigen partij, dan haalde Omzicht 38 en BBB maar 17. Dat is nog steeds veel, net zo groot als de VVD ongeveer. Mm -hmm. Maar toen heb ik ook gevraagd: stel nou eens voor dat Omzicht op dezelfde lijst staat als BBB. Want uh, hij hoeft niet per definitie een eigen partij op te richten. En dan kwam die combinatie op 53 zetels. Oude witze... Oude Ouderwetse cijfers van PvdA en CDA echt uh, 20, 30 jaar geleden. Ja, met één groot verschil, ja. Maar dan waren er twee partijen rondom dit niveau. Als, het, als dit het zou zijn, en het natuurlijk is hypothetisch, <coughs> dan zie je dat VVD maar 18 zetels scoort. En dat is dan de tweede partij. En de rest, moet je kijken wat een versplintering en wat hier dan allemaal aan de hand is. Ja. Maar eigenlijk dus die... gewoon, dat als met die anderen als Omzicht ook meedeed en een partij zou krijgen, dan zouden ze echt ook gewoon. Uh, dan dan zouden ze 55 zetels bij elkaar hebben. Dus uh, wat dat betreft uh, is het gewoon. Het ongelooflijk. Uh... Ja, maar ik vraag me af of Omzicht echt een eigen partij gaat oprichten. Nou nee, hij heeft, uh... er helemaal, heeft er duidelijk geen zin in. Anders had hij dat wel. Uh, nou ja, denk... hij hoeft het nog niet te doen, want het is pas relevant als er Tweede Kamerverkiezingen komen. Maar. Uh, met zoveel populariteit die hij heeft, mijn taxatie is, voor hem is het veel eenvoudiger om op de lijst van BBB te gaan staan. Dan hoeft hij niks te organiseren. Hij is de groot, het grote kamerlid van deze partij en mm -hmm. uh, krijgt heel veel spreektijd mede daardoor. Maar goed, dat is in de toekomst kijken, want we weten natuurlijk niet wanneer die volgende verkiezingen zijn. Nou, Caroline, van, ik wil graag met hem praten. Daar was helemaal open over. Dat was uh, een mooie combinatie. Ja, nee. Ik bedoel, er zijn wel meer die graag met hem willen praten, maar het is vooral de vraag. Nee, maar met wie... zij, zij, van, zij was echt zo van: nee, omzicht, dat zie ik helemaal zitten. Dus qua, het leek alsof er gewoon weinig uh, problemen zouden zijn qua inhoudelijke standpunten. En qua persoonlijkheidstype, denk ik dat ze ook aardig met elkaar op kunnen schieten. Maar ja, ik moet zeggen. Ja, het, maar, <laughs> het, het, het, het, het, ik denk dat voor zich belangrijk is als het moment komt van de van de Tweede Kamerverkiezingen, hoe, ondertussen de, hoe stabiel het BBB is gebleven. Dat is als waar. BBB stabiel is gebleven, is een hele andere situatie dan als te, st, uh, dat het uiteengevallen is. Dan, dat laatste verwacht ik niet, maar weet je nooit. Uh, het lijkt erop dat die partij behoorlijk goed georganiseerd is en het ook uh, ja, professioneel aanpakt. Maar ja, goed, we, we zien wel wat er gebeurt, maar het is wel fascinerend. En wat er, wat er natuurlijk gebeurde, en dat had ik al beschreven voor de verkiezingen, toen nou, deze uitslag in contouren uh, zich aandiende. Kijk, het CDA staat nog op 6%, 6,5%. Um, bij de peiling na de verkiezing, zelfs lager, bij provinciale statenverkiezingen, doen ze het relatief beter, omdat de opkomst laag is, lager is. Niet, niet ja, deze keer. Wat? Maar wat is de toekomst van het CDA? Terwijl in alle belangrijke gemeentes waar ze groot waren, zijn ze bijna weggevaagd. Ja. Uh, en dan is de grote vraag, wat gaan CDA-politici doen die in de gemeente zitten? Terwijl ze deden dat met de steun van 40-50% van de bevolking. En nu zeg ik, het grootste gedeelte van die bevolking is BBB. Dan kan ja. men verbazen verbaasd als CDA-gemeenteraadsleden zijn die ook BBB hebben gestemd. En het grote gevaar voor het CDA is niet alleen laat ik zeggen, wat er allemaal in Den Haag gebeurt, maar dat een behoorlijk deel van zijn leden en achterban zich veel comfortabeler voelen bij BBB met veel succes dan bij uh, een partij die uh, ja, alleen naar beneden gaat. Dus, en dat is de instabiliteit bij het CDA, even los van de problematiek van de, van de regering daarbij. Ja, dat gaat zich in de komende tijd uh, duidelijk aandienen. Ik, ik las een uh, interview in Friesland met een CDA-statenlid. Die zei, ja, dat, dat, als er nu, nu een bestuur moet gevoerd worden in de Staten, ben ik wel bereid om gedeputeerde te worden namens de BBB. En dat was een, een bekend CDA-statenlid. En als ik, dan, als ik dan lid van de BBB moet worden, dan doe ik dat. Dus... Die desintegratie van. die electoraal is gebeurd van het CDA. Die, die kunnen ook bij hun leden gebeuren. En, um, en dat is. En da, da, daarmee zitten ze in een on, on, onmogelijke positie, electoraal. Ja. En. Um, dus als ze in dat kabinet. blijven zitten met een T66. die gewoon duidelijk andere standpunten heeft. op cruciale punten, zeker rondom uh, stikstof en landbouw. Ja. En. en daar is geen compromis uit te krijgen, omdat, uh, omdat het D66 dat compromis niet wil, enerzijds, om welke redenen dan ook. En het CDA uh, ja, kapot gaat als ze doorgaan op deze manier in het, in het kabinet. Kapot gaan, het lijkt mij dat het CDA toch echt... Wanneer vind jij het CDA kapot? Het lijkt mij op het ogenblik dat het al echt... Ja, ja, maar kan het nog veel erger dan wat er nu gebeurd is vanaf de tijd dat ik mee. heb? Het dat kan ook naar 3%. Ja. In de zin ja. van, nee, kapot gaan. Dat, de huidige situatie is al zo. Maar geen enkele toekomstperspectief meer hebben als partij. Als ze op deze manier doorgaan. Ja. En, dan, en dan hebben ze daarnaast een succesvolle partij. Die een groot deel heeft van het electoraat wat in het verleden ook naar het cda had gekund en die zijn ze eigenlijk kwijt en die en ze hebben ook geen formule hoe ze die eigenlijk terug kunnen krijgen nee. het, het klinkt bijna gek het is bijna de beste way out voor het cda is te fuseren met bbb samen met pieter omzicht ja ja dan hebben ze pieter omzicht ook weer terug ja. Op een andere manier. Hebben we nog ergens inzicht eigenlijk in uh, hoe de meningen over de verschillende, stamp, over de verschillende zaken, hoe die uh, zeg maar uiteenlopen? Is daar, een, is daar nog een overzicht van ergens? Ja, ja, ik heb, uh, ik heb allerlei, uh, uh, ik heb wat uh, grafieken ook nog gemaakt. Ik heb afgelopen zondag ook een, uh, wacht even, weer een share screen. Um, even kijken. Dat is deze grafiek. Dat is... Uh, het was beter als het... Dat is zaterdag gemeten. Ja. Over vrijdagavond. Dat is echt 61%. Het was beter als het kabinet zou opgestapt zijn. En dit is de percentages per partij. Dit is allemaal afgezet... Na de verkiezingen 2021. Maar bij de regeringspartijen... Heb ik het gedaan onder degenen die... In 2021 VVD hebben gestemd. 40% beter opgestapt, maar de mensen die nu VVD hebben gestemd, daar zegt nog maar 17%, daar zegt 70% opgestapt, omdat de, het overgrote deel die had gezegd opgestapt, Is weg. Die, zijn, die stemmen nu geen VVD meer. Nee. Daarom, en dat zie je bij D66 ook, die daling. Zo. En bij het CDA ook. Van de mensen uit 2021 die CDA stemden, ik vind 69% dat het kabinet had moeten opstappen. Van de mensen die nu nog CDA stemmen, zegt 37. Zegt 27%. Dat betekent dat het overgrote deel van de CDA stemmers... die vinden dat het kabinet eigenlijk had moeten opstappen uit 2021... die zijn nu weg. En die zitten vooral hier bij BBB. Ja. Nou, daar heb ik ook over... Even kijken, die had ik niet klaargezet, maar die ga ik even zoeken, uh, heel snel. Dat is uh, hetzelfde plaatje, maar dan, um, uh, even kijken, stikstef voornemen. Uh, wacht even, dan doe ik deze. Ja, um, even, de, even dat share moet ik stoppen. En dan uh, share ik weer een nieuwe... Dan zal ik even uitleggen wat dat was. Dat was de kort na uh, de verkiezingen. En dan was het vra de vraag, ja, wil je dat het vervroeg naar 2030, later op 2035, later dan 2035 en die doelstellingen helemaal laten vallen? Oh ja. nou, dat die je 30% van de Nederlanders vindt vervroeger naar 2030. En waar zitten die? D66, 85%, GroenLinks ja. 84%. Partij van Dieren en Volt en PVDA hier. Ja. Nou, later op 2035, want dat is de huidige wet. Dat is vooral CDA, zoals je het ziet. Ja. Later dan 2035. En VVD ook 46%, hè? dat is ook en, wel. VVD ja. ook 46% en SP, nou ja. dus in op zich is dat net zoveel. Maar en later denk. dan 2035, nou dat is dit, maar helemaal laten vallen. Uh, nou, dan zie je Forum, BVL. PVV. En BBB zit op 42% hier, samen met J21. En, en hier 27%. Nou ja, hier zie je de grote verschillen over, dat, uh, over die stikstof. En mensen mochten uh, maar één ding kiezen. Dus als je later dan 2035 en helemaal later vallen bij optelt, dan is dat zeg maar 39% van de bevolking. Ja. Dus dat is eigenlijk verreweg de grootste groep. Ja, maar je ziet hier in feite ook weer... Die, die splitsing van al die partijen, maar vooral hoe sterk de D66-aanhang dit vindt: 85% zegt ze vroeger. Ja. En het CDA zegt ja 2035. En BBB zegt later. Nou ja, hier zit de, de electorale problematiek van het stikstofprobleem uh, eigenlijk uh, ja, helemaal uh, um, in, in getoond. Ja. Wat ik dus. Uh, heb je nog meer over de verkiezingen van uh, of gaan we even meteen, kunnen we even meteen doorgaan met stikstof? Dat, uh, wat dat betreft, uh, hoe zit je daarin? Of heb jij ja, nog... Even nog één kort over de verkiezingen. Of uh, ja, de, kijk, ze hebben een soort formule bedacht vrijdagavond om, om als ware als kabinet nog niet te vallen, want dat was het eigenlijk. Alleen de grote vraag is natuurlijk uh, hoe lang ze dit kunnen volhouden? Uh, want ze moeten bijvoorbeeld in de zomer ook met de Ze hebben het voorjaarsnota, die komt eind mei. Ze moeten de begroting maken voor het volgend jaar. En ondertussen komt stikstof natuurlijk ook nog uh, langs. Ja, de grote vraag is of dat, of dat kabinet het toch volhoudt. Omdat, zoals ik net die on onzekerheid bij het CDA. En het verschil van mening, met name met uh, uh, D66. Terwijl natuurlijk ook de VVD het slechtste verkiezingsresultaat ooit gehaald heeft, met 11%. Ja, Dat, dat, dat is bijna een recept voor, voor instabiliteit in een fase waarin we juist slagvaardigheid nodig hebben. Stabiliteit. Maar is dat nou zo? Want voor alle partijen, de VVD, het CDA, D66, als er nu verkiezingen zou zijn, ramp. Worden ze allemaal gewoon, dan kunnen ze allemaal in bonden likken. Er is niemand die uitgezonderd is. Dus is niet de hele regeringsfractie compleet, helemaal, eens over één ding, geen verkiezingen? Ja, dat, dat zou je zeggen. En uh, uh, objectief is dat ook zo. Mm -hmm. Maar ik kan me verschillende uh, uh, kabinetsvallen uh, herinneren uit het verleden. Terwijl ook geen van de partijen daar echt voordeel aan hadden. Dus het is niet zo dat dat het overwegende is. Als je er gewoon op een gegeven moment niet uitkomt, kom je er niet uit. En als je op een gegeven moment boos bent, kom, heb, um, ben je boos. Um, en er kan ook zijn voor sommige partijen, en zeker laat ik zeggen, als ik het CDA in relatie tot BBB zie, zou ook een scenario denkbaar zijn waar het voor de toekomst van het CDA belangrijker is, om dezelfde lijn te gaan volgen als de BBB en daar misschien ook afspraken over te maken, dan nu in de regering te blijven zitten en, en, en het nog veel verder, uh, uh, uh, laat ik zeggen, problemen te hebben. En tegelijkertijd ook te zien dat alle grote problemen in het land niet worden opgelost. Nee, maar goed. Dan zou het gebeuren dat er binnen de CDA een opstand zou komen. En dat hij zegt van yo, de huidige top. En uh, die is gewoon niet goed bezig. Moet de andere kant komen. Ik vind Richie wel een aardige vraag hebben. We hebben er al eventjes over gehad. Jij zei in één opmerking. De BBB. Hoe stabiel is die over een jaar? En uh, op het moment dat dat stabiel is. Dan heeft dat een grote invloed. Heb jij enig idee. Van uh, je loopt nu al zo lang mee. Zo lang mee. Heel, veel van die, heel veel van die partijen die in één keer groot worden. Die zijn, uh, die, die, daar krijg je een enorme ruzie mee. BBB wordt gesteund door een aantal marketingbedrijven, door grote, door grote veevoederbedrijven. Daar, daar, zit wat, daar zit wat passie en wat geld in. Hoeveel kans hebben zij om stabiel te worden? Nou, in de eerste plaats, als je met Pim Fortuyn vergelijkt. die, uh, die geloof begin februari 2002, uh, stapte die uit Leefbaar Nederland. Ja. En hij richtte net op tijd de uh, LPF op, ja. dus de selectie van kamerleden was slecht en hij was zelf ook nog vermoord. Dus dat daar de boel vrij snel in het honderd liep, dat was evident en was ook ja, te verwachten. En dan zie je bij het forum, forum, nou ook wel een beetje vergelijkbaar processen, maar daar is het vooral aan de top misgegaan, eigenlijk op de verkiezingsavond zelf tussen Otte en, en, en, en Baudet, uh, wat je bij BBB ziet, dat die toch heel systematisch bezig zijn geweest voor selectie van hun leden, uh, de, de fracties, um, het uh, trainen van die mensen. En wat ook best veel indruk maakte, vond ik, dat ze een dag na de verkiezingen in de provincies, een, want zij mochten als grootste de formateur aanwijzen, dat ze in alle twaalf provincies formateurs klaar te staan. Van andere Wel, partijen maken, <laughs> van andere partijen. Ja, nee, dat is ook het verstandige. Dat je hmm. niet van de eigen partij, maar dat je probeert. Maar, maar het cruciale is meer dat ze zo um, bezig waren, anticipeerden op allerlei zaken. Dus ik, um, ik heb het gevoel dat die partij beter georganiseerd is ja. en minder gauw. Ja, er kan altijd wel eens een figuurtje tussenlopen en die zal best wel weer uitvergroot worden. Maar ik heb het gevoel dat het risico bij die partij een stuk kleiner is dan wat er in het verleden is gebeurd. Ja, Wilders had natuurlijk al heel veel jaren in de Tweede Kamer. Die heeft de hele zaak ook heel kort gehouden en is niet een vereniging geworden. En Carolien zit er nu twee jaar of zo. Hoe lang zit ze er? Caroline zit er vanaf 2021 had ze één zetel. Ja, dus uh, heb jij enig idee wie daarachter zit, die, die organisatie van de partij? Welke haar grote steunen, uh, steunpilaren zijn? Nou, ik, ik, het uh, ik, is altijd zo dat ik, ik ik werk met heel veel partijen. Dus mijn onderzoeken doe ik voor diverse partijen. Uh, waardoor ik ook contact met uh, uh, diverse personen of campagneleiders en zo heb van verschillende partijen. Ja. Uh, en daarvoor zie ik van... Informatie die zij wensen. Dus ik heb ook contact met de campagneleider van het uh, van BBB. Een Henk van Meer. Die was één keer bij OPEEN. Uh, een paar dagen na de verkiezingen. En dat vond ik een uitermate professionele man. Die zowel qua organisatie en marketing behoorlijk wist wat hij aan het doen was. En die heeft ook trouwens. Volgens mij was hij mede oprichter van de partij. Dus dat is een uh, twee eenheid met uh, Caroline. Ja. Oké. Okay. Dus... Uh, en hij zit dus ook gewoon nu in de Tweede Kamer... Uh, zeg maar, zo te zien. Nee, nee, nee. Nou, hij staat Havenmeer uit nee, nee. Tweede Kamer. Ja, nee, maar hij is, hij is niet uh, Tweede Kamerlid. Hij is, assist, hij is uh, Oh, je was assist. assistent? Oh, Oké. Okay. Heb We hebben maar één zetel. Ja, tuurlijk, inderdaad. Dus het is... Uh, maar dat zijn, de, dat zijn haar support uh, mensen. Maar hij heeft ook mede de partij opgericht. En ik heb hem ook bij OP1 gezien. Toen heb ik hem het eerst eigenlijk gezien. Ik heb daarvoor eigenlijk alleen maar contact gehad door WhatsApp en zo. Ja. En toen vond ik hem bij OP1 ook wel sterk. Uh, moet maar terugkijken. Ik denk, De maandag na de verkiezingen was hij bij OP1. Ja. En uh, toen vond ik hem ook, laat ik zeggen, nuchter en rustig en... En ook constructief. Volgens mij is dat een combinatie. Die wel bij veel mensen aanspreekt. Ja. ja dus wat dat betreft is dat, uh, is dat heel interessant. Even kijken wat zijn achtergrond, uh, wat zijn achtergrond is. Hiervoor. Er ja, is nog een, nog een punt te zeggen. Ja. Uh, maar ja. Dit, wat, wat belangrijk is. Ja. Hij, hij was bij het begin, uh, hij is de ambtelijke secretaris. Ja, en is penningmeester en medeoprichter. Daarvoor had nee, maar... Er is één heel belangrijk punt. Um, ik, um, dat heb ik ook geschreven op de dag van de verkiezingen, toen de uitslag bekend was, of een dag daarna, een paar dagen daarna. Wat je gewoon gemerkt in de afgelopen 10, 20 jaar bij verkiezingen, dat er een groep stemmers is die zich... Uh, Laat ik zeggen, anti-establishment stemmen. Ja, ja dat, dat is bij LPF gebeurd. Dat is PVV, Forum en ook nu BBB. Hè? Dus het, maar een beperkt aantal zijn boeren, een behoorlijk aantal, keren zich eigenlijk af tegen de politieke cultuur van Den Haag. Ja. Wat je steeds merkt is dat die, die partijen, behalve in 2010, via gedoogsteun, genegeerd worden bij het landelijk uh, bestuur. Hè, dus... Uh, want dat is, gaat meestal door het midden en, en die, die, die gaan niet regeren met partijen zoals PVV of Forum of LPF. En nou, wat nou? Ik, ik kan me één belangrijke uitspraak van Pim Fortuyn herinneren in een interview in 2002. En toen zei hij, wees maar blij dat ik het ben. En wat hij daarmee bedoelde was... Um, hij vond zichzelf, laat ik zeggen, ge gematigd. En best zaken mee te doen. Mm -hmm. Even los van wat iedereen. Ik, uh, ik kende hem redelijk goed. En ik had best wel bewondering voor hem. Uh, hij, hij, hij, hij, hij ging ook wel in uiterste. Maar dat is, ja, ik vind. Uh, uh, uh, veel mensen gaan. Uh, Paul de Leeuw gaat ook zo. Maar het feit dat iemand zo gaat, maakt hem ook interessant. In plaats van uh, zo. Wat dat betreft is Caroline eigenlijk toch maar een heel redelijk rustig. Uh... Ja, nee, maar wat, wat nu het punt is: nu gaat dus het Caroline, hè? sorry. Caroline. Uh, um, als, wat het interessante is, als je nu kijkt naar BBB en de grote uitslag en de potentie nog van die partij, als nu de gevestigde politiek, ook in Den Haag, BBB zou negeren en dus ook die aanhang min of meer negeert. Ja, dan wordt, het, wordt die groep nog gefrustreerder ten aanzien van het genegeerd worden. Dus als ze niet, met, als ze niet eens in staat zijn met een relatief gematigde groep uh, tot iets constructiefs te komen, mm -hmm. ja, dan is dit is eigenlijk hun laatste kans. Dat is wat ik ook zeg. En dan zou je met elkaar, je moeten ontworstelen aan die oude politieke cultuur van Den Haag en over schaduws heen springen en een verbinding proberen te stand te brengen in plaats van in schuttersputjes te blijven zitten en ondertussen wordt het, worden problemen niet opgelost en wordt de situatie um, alleen maar problematischer. Nou, dat vind ik uiterst belangrijk en dat is wat je eigenlijk zou hopen dat dat het bewustwording wordt. Nou. Dat hoop ik ook, maar dan gaat het er dus over wat ze dus nu gaan doen. En uh, ze hebben dus nu over die stikstofdoelen, hebben ze, zeg maar, hebben ze een, een besluit genomen om het uit te stellen. Wat, wat is dat uitstelbesluit eigenlijk? Nou, ze hebben een ander soort besluit genomen. Ze hebben eigenlijk het besluit genomen dat ze geen besluit zouden nemen, want anders was het kabinet gevallen. Want uh, het besluit, kijk, in het, kabin, in het uh, in regeerakkoord heeft D66 gekregen dat het doel van halvering van de stikstof die stond in de wet naar 2035 en ze hebben afgesproken dat het verlaagd zou worden naar 2030 die wet is er niet maar die is aangekondigd door dit kabinet en dat was als ware de eis van D66 en dat is een soort totempaal geworden voor D66 terwijl het CDA daar gewoon niet mee wil in, instemmen en als ze nu hadden besloten het zij. Deze konden gewoon niet besluiten. Dat het 2030 zeker bleef. Dat ja. staat in het regeerakkoord. Maar daar heeft het CDA gezegd, dat willen we heronderhandelen. En d 66 gaat niet mee om te zeggen, laat het maar uitstellen tot 2035. Dus ze hebben een soort formule bedacht. Tijdelijk. Om, om, om het probleem vooruit te schuiven. Maar er komt een moment. Waarop die wet ingediend moet worden of niet. Nou ja, en het CDA gaat daar niet aan meewerken indienen. En D66 uh, is niet bereid om afstand te doen van die, laat ik zeggen, die eis. Mede omdat ook andere uh, partijen links van het D66 ook dat als, ja, als, als eis min of meer stellen. Ja. Nou, zullen we dan eens even wat verder in gaan kijken, uh, in gaan stappen over, de, over dat, dat problematiek uh, stikstof. Daar heb je een uh, item over gemaakt. En ik wou eigenlijk het even afkikken door even een klein uh, zeer, gerespecteerde dame te, zeer gerespecteerde dame te geven. En dat was uh, van de Landbouw Hogeschool, wat ik me herinner. Professor Fresco. Professor ik Fresco. zat in België bij een talkshow. Ja, die heb ik, eh, volgens mij heb ik, is dat hier toch? Ja. En, en ga, dan moet we even luisteren wat ze daarover gaat, uh, wat ze daarover gaat uh, vertellen. Dat is echt uh, he heel interessant. Ja, kijk hoor, dat is hier. Hm. En dan, wacht even. Dan we even full screen. Als in Nederland hebben we onszelf natuurlijk aangedaan. Dat hele, hele stikstofprobleem, zowel in België als in Nederland, hebben we onszelf natuurlijk aangedaan. Laten we daar even heel duidelijk in zijn. Europa zegt niks over stikstof. Dat is, wij hebben besloten, wij, laat ik dan even voor Nederland spreken, dat wij het, als belangrijkste criterium voor het in stand houden en het toepassen van de uh, habitatrichtlijn in natuurgebieden stikstof nemen als norm. Maar bijvoorbeeld de hoogste uitstoot van stikstof uh, in Europa is op de poolvlakte. Daar speelt helemaal geen stikstofprobleem, omdat niemand dat aankaart als een stikstofprobleem bij de rechter. En dus het is ook maar wat je gekozen hebt. De norm voor de stikstofdepositie in Duitsland is, is geloof ik duizendmaal hoger dan in Nederland. En waarschijnlijk ook in België. Dus je gaat grens over en je hebt een ander soort probleem. Maar dat kunnen we nu niet op korte ja. lossen, want dat is nu eenmaal... Ja, dat zit nu helemaal vast. Maar je kunt wel een aantal dingen doen op korte termijn. Maar zegt u dat we eigenlijk veel te streng zijn voor onszelf? Nu? Nou, dat is de keuze die gemaakt is. En die is gemaakt in Nederland. En ik denk ook in België, omdat de natuurbeschermingsorganisaties een hele belangrijke rol hebben gehad. Ja, dan zijn we te streng. En het hangt ervan af wat je, wat je in stand wil houden. Dat is een, dat is een politieke keuze. Ja. Uh, en ik kijk. Als, als bioloog, ecoloog, landbouwkundige, zeg ik, ecosystemen zijn natuurlijk altijd aan het veranderen, altijd aan ontwikkeling onderhevig. Wij hebben besloten dat de gebieden, die droge gebieden, zeg maar de Kemp hier, of Brabant bij mm -hmm. ons, dat het kwetsbare gebieden zijn, omdat er een aantal soorten last hebben van stikstof. En dus betekent bij ons, in standhouding, dat we die stikstof niet willen hebben. Dat is dus eigenlijk een politieke keuze over een ecologisch proces. Ik viel echt een beetje van mijn stoel toen ik dit hoorde. Ik dacht echt van, duizend keer meer, alleen maar een keuze. Europa zegt er niks, of, en dan, niks over. En dan, en deze dame is gewoon echt een, een zeer gerespecteerde dame. Weet je wel echt gewoon van een groot persoon in de, landbouw, in de, in de landbouwhogeschool of de, de Landbouwuniversiteit van, uh, van Wageningen. En dat hij dan zoiets zegt, zo heel matter of fact, in een land, België, waar ze ook net gewoon een gigantisch politiek probleem hebben gekregen hè, met uh, stikstof. Ja, maar wat er gebeurd is, het was wat grappig. Ik oh. heb vijf jaar geleden een artikel gelezen van Ronald Plasterk. En ja. die had het precies over dit onderwerp. En die had, ik bedoel, dat schrijft hij nu ook. Maar toen schreef je ook, toen las ik het. Toen begreep ik amper wat dat de consequentie van was. Maar wat ik begrepen heb, en... Dat is ook door dat boek waar we direct over gaan spreken. Hè? De stikstofvuif. En ook op iets wat ik op mijn website heb gezet. Daar wordt op een hele eenvoudige manier eigenlijk uitgelegd wat er gebeurd is. In 2010 hebben, hebben alle landen Natura 2000 gebieden moeten opgeven aan Europa. Daar had Europa ook uh, geld voor om mee te helpen. Maar ja, dit is een, een veel recentere, maar vier jaar geleden, vijf jaar geleden het ook. Ja. En wat was de kern van het verhaal? Dat uh, in 2010 hebben ze Natura 2000 gebieden gemaakt. Uh, heel Europa. Daar was ook geld voor beschikbaar. En ieder land moest zeggen hoe zij uh, zouden zorgen dat die gebieden daar de natuur uh, stabiel werd of verbeterd. En Nederland heeft gekozen: wij doen het via stikstofuitstoot. En ook nog via een via een waarde die niet overschreden mocht worden, die, on, die zo laag is dat bijna alles er overheen gaat. Ik zeg het nu even kort door de bocht. Terwijl andere landen hebben andere keuzes gemaakt ten aanzien van zo gaan wij die gebieden beschermen. En daar waar ze stikstof als norm erbij hebben, op een veel hoger niveau. Dat betekent inderdaad, dat het niveau over de grens in Duitsland een factor duizend keer zo hoog is. Maar hij had al beschreven vijf jaar geleden dat we onszelf opknoopten door onszelf iets op te leggen wat als een grote problemen zou, uh, uh, zou creëren. Nou, dat, is toch, dat heeft de Kamer en de regering toen uh, gedaan en is toch door de, Kamer, is door de Kamer gekomen. En vervolgens is er een, rechts, uh, een, een partij die een rechtszaak is aangespannen. En de rechter heeft naar, het, uh, naar de wet gekeken. En op de wet staat deze, deze uitstoot. En daarmee zitten we volledig vast. En, ja. um, en, en, en wat er ook nog gebeurd is. Is dat het RVM een model gemaakt heeft per natuurgebied. Hoeveel stikstof daar uh, komt. En hoeveel daar de vermindering zou moeten zijn. Maar ook dat model is op theoretische aspecten, niet door dat ze daar metingen zijn gaan doen plus dat ze een deel van de stikstofuitstoot van bijvoorbeeld vliegtuigen boven een bepaalde hoogte niet mee worden gerekend en ook andere uitstoten niet, zodat het ook nog een soort theoretische situatie is per natuurgebied nou ja, en, en dat beschrijf ik eigenlijk in het artikel van vandaag dat de karakteristiek voor hoe wij maar dan een ultieme vorm, bijna, hoe wij uh, een aantal problemen hebben gekregen met toeslagenaffaire, met Groningen. En dit eigenlijk als een summum, omdat het bedacht wordt in Den Haag door mensen die niet met de poten in de klei staan. Die niet de praktijk goed kennen, op theoretisch niveau maatregelen nemen, uh, voorstellen, wetten schrijven. En vervolgens in de praktijk blijken hun... En doelstellingen daarmee niet gehaald te worden, maar in de praktijk is de praktijk is anders en en en dat is eigenlijk een een opvolging van problemen waarbij stikstof ja, het ultieme bewijs is hoe we onszelf uh, uh, vast hebben gedraaid en ook en er ook dan niet meer uitkomen. Ja, ja. En dan, prima, dan zeg ik... ...oké, okay, dat klinkt hartstikke geloofwaardig. Dat is hartstikke interessant. Ik, ik, ik hoor wat je zeggen. En Plaskerk vind ik inderdaad een hele leuke man... ...die altijd fantastisch dingen kan zeggen... ook onzin soms beweert. En dan ga ik dan weer kijken van... ...oké, okay, dan ga ik naar een hoogleraar kijken... ...die daar dan zeg maar iets van af weet. Hè? Dus, want hij is, die andere is bioloog. En uh, deze man die is echt... ...die is hoogleraar, zeg maar... ...in de, in de landbouw... Uh, ...en die zegt, ja... Er is echt wel een probleem. En die zegt van, uh, houdt stikstof op bij de glansgrenzen? Helemaal niet. Hij zegt, er zijn hogere stikstofgehaltes in Ierland, West-Duitsland, Brittannië, Ammoniak stikstof over de hele grote hoeveelheden wordt het getransporteerd. Zij hebben, hebben we metingen? De metingen zijn er wel degelijk. Heeft de natuur een stikstofprobleem? En dan zegt hij, ja, deze heeft echt een stikstofprobleem. Er verdwijnen allerlei planten, er verdwijnen allerlei dingen. Die onbalans is zodanig dat het op dit ogenblik gewoon, ondanks dat het minder is geworden, dat het nog niet herstelt. En we hebben echt gewoon geen probleem met modellen. We hebben echt een probleem met de natuur. De natuur herstelt zich dus niet. En dan denk ik van, oh, ik wil allemaal die mensen die allemaal helemaal simpel zeggen, er is een groot probleem of er is helemaal geen groot probleem. Wat word ik daar nou wijzer van? Ik kan toch niet zelf gewoon zo'n complex probleem analyseren. Waar is nou het debat waar je gewoon slimme mensen die op een rustige manier mij dat proberen uit te leggen. En dat ik er iets vanaf weet. Waarom is dit nou niet tot een fatsoenlijk debat gekomen? Nou dat is exact de kern. En dat hebben we eigenlijk ook ontzettend meegemaakt bij corona. Het, het interessante is, om, die man die Arnoud Jaspers, die dat boek geschreven heeft, die bij WNL was. De stikstoffuik. En waar relatief ook weinig aandacht was voor de publiciteit. Een paar media hebben er iets over geschreven. Maar bij WNL kreeg hij wel een platform. Ja, ik, zou, ik zou die Arnold Jaspers perfect willen zien discussiëren met deze hoogleraar. Dat vind ik uitermate interessante en boeiende gesprekken. Waarbij ik denk dat mensen ook nog in de praktijk dichter bij elkaar zitten dan als waar gesuggereerd wordt. En dat daar ook best compromissen uitkomen die ons alle verder helpen dan de schuttersputjes waar we in zitten en waardoor het alleen nog maar uh, erger wordt dus uh, en en dat merk je ook uh, en dan merk je het ook uh, bij het publiek dat zeker dit onderwerp stikstof en ook uh, rondom uh, uh, boeren enzovoort dat dat dat daar niet een grote meerderheid van Nederlanders is, die zegt ja halveren in 2030 en de natuur ont euh, ontzettend herstellen. Dit boek was echt, euh, nou ja, ik vond het uitermate interessant en ik heb dat. Het is een wetenschapsjournalist, nog... hè? Dus, uh, ja. wat, dat betreft, nee, ook wat ik nog belangrijk vond, ja. euh, een journalist van trouw heeft hierop gereageerd op die uitzending. En heeft toen een hele goede opzomming gemaakt op Twitter van wat, wat de componenten waren van de, deze probleem. Heel nuchter, waarbij ook deze auteur ook reageerde dat dat uh, best een goede beschrijving was. Met tegelijk de opmerking van iemand anders. Waarom lezen we dat niet in trouw en wel nu op, op Twitter? Maar um, ja, da, daar merk je gewoon hoe het, hoe het probleem vooral bestuurlijk... Uh, uh, ja, mishandeld is. Ja, ja. Je, nou, dat is even, dat... even kijken naar de eigenaar. Of even naar de schrijver hiervan. Even, kennis, even, even een seconde kennismaken met deze man, uh, zeg maar. Hij heet Jasper, ja. achternaam. An, uh, Arnold Jaspers. Arnold Jaspers. Arnold Jaspers, Arnold Jaspers. Arnold Jaspers. Arnold Jaspers. Even kijken, even Zullen we, Arnold, eens dus kijken naar uh, hoe streng die regels in Nederland zijn? Mm -hmm. um, corrigeer hem als ik een het verkeerd zeg, maar in Nederland mag je 0,07 gram stikstof per jaar per hectare uitstoten Mm -hmm. In Duitsland 300 gram, ja. dat is 4.000 keer zoveel. In Denemarken 700 gram, ja. dat is 10.000 keer zoveel. Ja. Dat loopt wel uit elkaar. Ja. We, dat is inderdaad, uh, en daaraan zie je al hoe, hoe onbegrijpelijk wij in Nederland met stikstof omgaan. Uh, het, het gaat dus over de, hoeveel één individueel bedrijf mag uh, aan stikstofdepositie mag veroorzaken op een naburig Natura 2000 gebied. Ja. Daar hebben we in Nederland die echt die absurd lage grens. Uh, en dan zie je dus, uh, zagen we in het filmpje de, de, de consequentie, aan de Nederlandse kant van de grens mag je niks en aan de uh, Duitse kant van de grens mag een boer allerlei dingen doen waar hij ook nog Europese subsidie voor krijgt. En beiden moeten voldoen aan dezelfde Europese richtlijn. Nou, dat is ook al eens gevraagd van Christiane van der Wal, de stikstofminister, om dat uit te leggen. Toen, toen stond ze ook in de Tweede Kamer te stamelen van dit is niet uit te leggen. En daar ben ik helemaal met haar eens. Dit is niet uit te leggen. Zullen we er toch een poging maken om te kijken hoe we dan in ieder geval tot die norm zijn ja. gekomen? Eerst even voor mijn begrip. Hoeveel is 0,07 gram stikstof per hectare? Uh, per jaar, hè? Dus, per uh, jaar. Nou ja, dat, dat is één vogelpoepje per hectare per, per jaar. jaar. Ja, per hectare als er één keer jaar. een gans overvliegt die wat laat vallen... Op een gebied uh, ter grootte van twee voetbalvelden per jaar. Dat is dus de, de grenswaarde dat een, aan, aan stikstofdepositie die een boerderij mag veroorzaken. op een naburig uh, 2000, Natura 2000 gebied. En dat, dat heeft dus. Dat, dat, zijn, Zucht, ja. dat, is, dat is stikstofhomeopathie, hè, wat, wat, we dan, wat we doen hier in Nederland. Want dat heeft geen meetbaar effect op de natuur. En, en die hoeveelheid zelf is ook niet meetbaar, die wordt berekend. Nou, zeg nog, maar, dat is een... Jongen, jonge, jongen, jonge. jonge. Oké. Okay. <laughs> hij legde het wel echt heel prettig en makkelijk bij. Heb je toen, Henk Kamp, die zat erbij, hè? Wat, wat had, had hij er nog iets over te melden toen? Heb je dat nog gezien? Ja, maar die, dat, het, het was zo'n geweldige illustratie van, met een soort Haagse werkelijkheid. Ja, hij stamelde wat over, uh, ja, over de, de, de Haagse aanpak als waar. Terwijl ook, dat merk je ook, dat zegt ook BBB. Uh, ja, er zijn, er zijn ook heel veel gebieden waar de natuur wel goed gaat. Uh, er zijn gebieden waar inderdaad maatregelen moeten worden genomen. Waar ook uh, met omwonenden ook best met elkaar ook en met de overheid en, en ook met de fondsen die beschikbaar zijn, best tot een goede aanpak zouden kunnen komen. Waardoor er echt wel wat behoorlijk wordt gereduceerd. Maar die generieke doelen... Met zulke grenzen weet je gewoon ja, dat het dat misgaat, dat, dat, het, dat ze gewoon nergens komen. En dan is het alleen maar een soort theoretische, bureaucratische discussie. En het, ga, het, komt helemaal, het is helemaal losgezongen van de werkelijkheid. En het erge is dat mensen die dat, laat ik zeggen, daar niet diep uh, in bestuderen, praten alleen maar dingen dan vervolgens na. Dus dat... 2000, als, als D66 2030 los zou laten, dan zegt het overgrote deel van een aanhang en ook nog een ander deel van de kiezers, want 30% wil 2030, dat ze een verraad plegen aan de natuur. Zo ongeveer, ja, het is een soort religieuze-achtige discussie geworden en niet een pragmatische, waar je tot iets kan komen... Wat onder de omstandigheden de optimale oplossing is, waar iedereen redelijk tevreden mee kan zijn. En dat is helemaal weg. Maar in plaats van, en dan zitten ze in juridische werkelijkheden vast, vergunningen die niet gegeven worden. Um, weet je, ik, ho ik hoorde de uitstel, de, kamer, de Tweede Kamer is de verbouwing, duurt twee jaar langer. En een deel daarvan is omdat ze zeven maanden vertraging hebben rondom de vergunning wegens de stikstofdepositie. Ja. Denk ik dat ze, dat ook weer een eenvoudige manier van hen is om een verbouwing die waarschijnlijk vier jaar langer duurt en, en een miljard meer gaat kosten, om die te beargumenteren. Maar alleen dat is een soort ja, absurde situatie. Die maar wij zijn toch geen stelletje absurde types. Ik bedoel, de, de politiek die schiet zichzelf hiermee in de voet. Hè? Want niemand wordt hier beter van. Echt gewoon iedere. De, de industrie heeft er last van, de landbouw, de, de landbouw heeft er enorm last van, de woningbouw, iedereen heeft last van, de politici hebben er last van. Waarom, Dit is toch, waarom kunnen ze niet gewoon op een normale manier tegen zo'n situatie aankijken? Wat is het met onze bril die wij, ja, maar, dat, uh, die wij ja, maar dat is precies bij de toeslagaffaire ook Groningen en bij wat andere problemen. Ik bedoel... Vaak zijn doelstellingen die men stelt, kan je op zichzelf in abstracte niveau best zeggen, god dat zijn goede doelstellingen, uh, daar staan we achter. En vervolgens gaan ze het operationaliseren door wetten te maken, regelingen te maken, de uitvoering te regelen, bureaucratisch top-down, met weinig ervaring van wat, het, wat er op de werkvloer of bij de mensen thuis of in boerderijen of in Groningen precies gebeurt. En dan zijn ze gewoon niet, in, bijvoorbeeld Groningen is een goed voorbeeld, daar ken ik ook iemand die daar een rol speelt bij het beoordelen van schade aan de woningen, waar ze dan al jaren geleden hebben gezegd, ja, het is uh, de aardbeving, ja, we gaan herstellen. Als je ziet hoe dat proces van, hoe gaan we dan de schade beoordelen en herstellen, hoe bureaucratisch dat is, hoe mensen tot voorkomen gekheid worden gedreven, nou dat weten we bij de toeslagenaffaire, het probleem wordt door bureaucratie en afstand ge gecreëerd. En de oplossing kunnen ze ook niet doen, omdat ze onmachtig zijn om buiten, ja, laat ik zeggen, pragmatisch op te treden. En, en, dat zie je, en dat is met bijna al het probleem. En stikstof is eigenlijk de ultieme vorm daarvan, omdat ze zich dus ook nog zichzelf helemaal hebben aangehaald. Hè? Ze hebben de, de keus gemaakt als politiek. Maar waarschijnlijk totaal niet beseffend wat de, wat de consequenties in de praktijk zouden zijn. Nou, dat, ja. dat hebben ze nu op een boordje. Ja. En dat is mede de reden waarom je dus een BBB en een omzicht hebt die, laat ik zeggen, in ieder geval uitstralen veel pragmatischer te zijn. En veel minder principieel en veel meer ja, aan de kant van, uh, van gewoon denk eens goed na zitten. Ja, ja, ze staan nu op, laat ik zeggen, samen op, op rond de meer dan 50 zetels. Maar als het doorgaat, krijgen ze meer dan 60 of 70 zetels. Dat sluit ik helemaal niet uit. No. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb zo'n moeite om, uh, om, om, om te, toe te geven of emotioneel te zeggen dat wij in Nederland niet een rationeel land zijn. Ik bedoel, ik ben, door de coronacrisis ben ik aan het twijfelen geraakt. Maar in principe ga ik altijd uit dat wij redelijk opgeleid zijn, niet al te corrupt zijn, rationele beslissingen nemen, met elkaar praten. De idiotrie die wij hebben in Amerika, waar mijn hele familie, zeg maar, mijn vrouw vandaan komt en mijn andere, en dat, hoe ze daar met elkaar omgaan, dat is, helemaal, dat is volkomen absurd. Dat, maar ik heb moeite om op te geven dat. Tijdens corona heb ik nog een soort van verstandsverbijstering gezien, dat iedereen zei er is een grote crisis, we moeten allemaal dezelfde kant uit en we hebben één narrative en die moet, iedereen moet erachter staan, maar dat wij met alle problemen, de stikstofproblemen, de toeslagenaffaires, de Groningse schade, dat we met alle grote complexe problemen in een of ander oplossingsfuik zwemmen. En dat we daar dan niet uitkomen en dat we dan onszelf ten gronde richten. Dat is een beeld waar ik heel veel moeite heb om dat te accepteren. Ja, maar, maar, maar Vincent, ja. uh, kijk wat bijvoorbeeld in de zorg gebeurt. Daar, uh, de zorgmedewerkers uh, zijn ja. 40% van de tijd bezig met administratieve handelingen. Absolute. Die voor een belangrijk deel ook zitten, wegens controle, verantwoording ja. enzovoort. Um, ik bedoel, ik heb het huisarts gesproken. Ze worden er echt helemaal gek van. En dan hebben ze verschillende verzekeringsmaatschappijen. Uh, waar mensen afspraken enzovoort. Dus we hebben dingen georganiseerd aan een bepaalde kant. Door mensen die absoluut de praktijk niet kennen. En vervolgens wordt het over de schutting gegooid bij de mensen in de praktijk. Waarbij er uh, van factor bij factor... Ik bijvoorbeeld een hele interessante die ik uh, ook op een simpele manier meemaakt. Ze hebben voor bedrijven de eis, dat heet de UBO. Ik weet niet of je er zelf ja? al contact mee uh, oh, hebt. Okay. Ik ben zelf, heb ik mijzelf op UBO op al mijn bedrijven moeten aanmelden. En, die, en, dat ja, proces en die UBO betekent, waarvoor hebben ze dat gedaan? Bij bedrijven moet, moeten ze, moet je kunnen verantwoorden wie de uiteindelijke eigenaren zijn, omdat ze bang zijn dat het, uh, ja, dat het witwassen misschien gebeurt, of buitenlandse uh, uh, mogendheden of zo. Nou. Als je ziet hoe dat, dat procedure gaat, ja. hoe je die formulieren moet invullen, dat ja. moet je invullen bij de KVK, bij ja. je bank, je moet het doen bij een notaris als je actes opmaakt, en die formulieren zijn niet eenduidig, want vaak heb je bij een bedrijf dat een ander bedrijf mede-eigenaar is, daar moet je door tot uiteindelijk de eindpunt, en dan heeft bijvoorbeeld de ING heeft een hele afdeling in leewaarde die al die formulieren uh, moet bekijken en analyseren. En meerdere keren krijg je terug omdat het fout is en onduidelijk. En bijvoorbeeld de in ING heeft nu besloten. geen nieuwe rekeningen te openen. van een bepaalde categorie, uh, bijvoorbeeld van verenigingen. omdat ze hun UBO-afdeling het niet meer kan behappen. En ook dat doen we onszelf aan. Of bijvoorbeeld wat er nu gedaan is geloof ik in die kringloopwinkels, die moeten nu registraties gaan doen van iedereen, omdat ze dan niet uh, aan heling doen. En daar zeggen die kringloopwinkels dat, ze dan, hè, dat, dat het product niet van heling afkomstig is. En die Aha. kringloopwinkels zeggen, dat is 20% van onze tijd. gaat dan aan administratieve handelingen. En um, ik, ik weet het bijvoorbeeld, mijn zoon had, uh, eh, Mark, had een dwarslezing. En die had uh, een rijbewijs uh, uh, voor een invalide auto. En, en die kreeg een parkeervergunning voor invalide. En die moest uh, iedere geloof ik, drie jaar weer opnieuw gekeurd worden. Of vijf jaar. Of hij nog wel die invalide parkeerplaats kon hebben. Terwijl hij een dwarslezing had. En elke keer... Dus allerlei administratieve handelingen werden opgestapeld en opgestapeld omdat er ergens bepaald wordt, we moeten dit nu gaan controleren. We moeten verhinderen dat er puntje puntje gebeurt. En de consequentie is een ontzettende administratieve last. Een soort ingebouwen. Wantrouwen. En systemen die vastdraaien. Moet maar eens een keer met je huisarts gaan praten. Hoe, hoe problematisch ja, nee, dat heb ik. ik zit in de zorg. In de zorg ben ik echt uh, ben ik heel erg goed thuis. En weet ik ook de administratieve processen die ze hebben. En weet ik ook hoe wij eigenlijk een, een heel efficiënt systeem zouden hebben. Dat dat tien jaar geleden door de Tweede Kamer is afgeschoten. de Eerste Kamer geloof ik. En 350 miljoen wegpist is. Terwijl alle, he, terwijl alle zorgverleners toegang zouden hebben tot mijn patiënteninformatie. En wij hebben een totaal gefragmentariseerd waardeloos systeem. Dus dat is echt inderdaad heel erg. Maar, maar Vincent, als je tien, vijftien jaar geleden naar een huisarts wilde. Dan kon je 'smorgens naar een uh, spreekuur gaan. En werd je geholpen. En als je een afspraak maakt, was het dezelfde dag. Als je nu een afspraak maakt, mag je blij zijn als je over vijf dagen uh, langs kan komen. Nou, ja. Ik ben net door een scooter over aangereden. En ik heb Mijn elleboog was helemaal open, lag op het bos. Oh. Ik stuurde een WhatsAppje naar mijn huisarts. Die zei, kom maar over een half uur maar la, na, langs. Heeft me dichtgenaaid. Had een goed gesprek over gezondheidszorg. En ik was een uh, uur later was ik klaar. Ach, dat geweldig. was echt een beetje met WhatsApp nog een oude vorm van. <laughs> Heerlijk was dat. Hey, maar heel was heel dat. urgente dingen kunnen best, maar de niet urgente dingen. Ja. Ja, daar, daar, en elke keer als ik bij de huisarts ben, gelukkig niet zo vaak, maar dan zitten ze te klagen over wat voor extra belasting ze hebben. Uh, en, en blijkbaar slagen we er niet in vanuit politiek daarna. Omdat eigenlijk te vermaken. Ze hebben altijd gezegd, we gaan de administratieve last verminderen. En dan bedenken ze hubo's. En de loodgitters hebben er ook al last van volgens Tara. Ja, dus dat is inderdaad echt... Uh... En hier hebben we wat analyse over productie van hoogopgeleiden die zichzelf in stand houden door constant meer procedures te verzinnen. Nou, ik wil wel even zeggen, uh, dame Jan, weet jij wie een van de eerste grootste aanstichters was van de, van, van de controledrift van de overheid? Ik weet niet of je, je nog herinnert Maurice. Ja. We hadden de, de Bulgaren fraude. Die werden in bussen ja. werden die naar Nederland gehaald. Die werden dan begeleid naar een gemeente om een uitkering aan te vragen. En, uh, en die gingen daarna weer terug naar Bulgarije. En die kwamen af en toe eens een keer, één keer in de zoveel maanden terug. Dat, uh, daar is toen het hele land is te klein geworden. En weet je wie de grootste, grote aanvoerder was tegen acties dat de regering daar nu echt heel stevig uh, tegenaan oh, ja. moest gaan? Dat was Pieter Omzicht. Pieter om zich heeft dat toen werkelijk te vaart en te vuur, heeft hij dat helemaal opgezet. En daar is eigenlijk op een gegeven moment, toen is die hele overheid zich echt een beetje zo van, jongens, wij moeten geen gekke henkie zijn. Wij moeten controleren. Wij, wij zijn te makkelijk. Nederland was te makkelijk. We gaven te makkelijk sociale uitkeringen kwijt. En toen is het hele land eigenlijk omgeturnd in een strenge controlestaat, Waarbij als je een klein foutje maakt, je streng gestraft werd. Zeg maar. Dus uh, ja. ja, dat was echt, En maar grappig dat die, die had, Pieter Om zich daar juist later zich zo tegen verzet heeft tegen iets waar hij toen zelf ook gewoon bij uh, was. Ja, maar je maakt één groot verschil. Waar, ja. het, waar het misgaat is dat op zichzelf aantal doelstellingen terecht kunnen zijn. Maar in ja. de uitvoering is het niet pragmatisch. In de uitvoering wordt het bedacht door mensen die blijkbaar heel weinig ervaring hebben in de uitvoering. En het dan over de schutting gooien bij degene die het moeten uitvoeren. En dan gaat het mis. Omdat de IT-systemen er niet klaar voor zijn. Omdat ze uh, extra uh, controles in, in zitten te bouwen. En aan het eindpunt de mensen die op de werkvloer het moeten doen. Die worden er dan vervolgens gek van. Dus dat, dat in de hele lijn van de doelstelling tot het eindpunt. Daar loopt het mis. En dat en ja... En dat ah, lijkt steeds. Ik, ik, ik heb het idee, ik heb veel gezien in uitvoeringsorganisaties. die erg veel last hebben van uh, Tweede Kamer, moties, uh, zeg maar. op politiek niveau. van politici die geen, um, geen inzicht hebben en geen begrip hebben. hoe moeilijk die uitvoering is. en daardoor ja, onmogelijk. Daar het de, over. er overheen flikkeren. En, en, dat, en dat levert dan problemen op. Ja, ja, maar daar hebben we het dus precies over. Ja. En, en wat er dan gebeurt, is dat vooral, weet je wel. Neem de Bulgarenfraude of andere. Dat ook media dat onderwerp heel erg uh, opjagen. Oh, waardoor de politiek uh, het gevoel heeft, we moeten wat doen. En dan formuleren ze iets wat niet pragmatisch is, maar lijkt een oplossing te zijn. En, dan en dan, daarna gaat niemand meer kijken van hoe gaat het nou in de praktijk. Of hoe kunnen we dat nou slimmer doen. Want je ziet ook bijvoorbeeld bij de oplossing van de toeslagenaffaire toesla en ook in Groningen. Dat ze niet het risico willen dat iemand wat geld krijgt of veel geld krijgt die er eigenlijk geen recht op heeft. Dus ze gaan driedubbel dubbel extra checken en controleren om maar te voorkomen dat er iemand iets krijgt die eigenlijk daar geen recht op heeft. En dat betekent dat alles vijf keer zo lang duurt dan als ze ja, het soepel zouden hebben opgelost en op de koop toe zouden nemen. Dat er ook mensen iets krijgen die waar ze eigenlijk geen recht op hebben. Nou, ja, so Maurice, Maurice, dan geef ik jou even nu een, een minuutje het woord. Ik moet een lader halen, anders dan valt mijn computer uit. Wat zie jij als de eerste stappen naar een oplossing? Eerste stappen naar de oplossing? Nou, wat ik vind is dat we de overheid, net zoals ze trouwens bij de coronaperiode hebben gedaan, dat ze een aantal noodmaatregelen hebben genomen waar we veel discussie over kunnen hebben. Maar die noodmaatregelen, die gingen meteen in. Daar werd niet gezegd, nou dan moeten we eerst met Europa dit. En dan moeten we door de Raad van State dit. En dan ongeveer over twee jaar hebben we een oplossing. Nee, wat we moeten doen is dat we over de, de centrale problemen die we hebben. En dat is de, de toeslagenaffaire oplossen, Groningen de schade doen oplossen. De, de stikstofprobleem oplossen. Een aantal mensen om de tafel hebben moeten zijn... Die heel pragmatisch zijn en een onbeperkte uitvoeringsmacht hebben. Dus die niet voortdurend moeten verantwoording aan die en die en die moeten afleggen. Maar die gewoon de ruimte krijgen oplossingen te vinden en betalingen te doen enzovoort. Zonder dat ze uh, voor, bij alle stappen die ze doen uh, verantwoording moeten afleggen. En dat moeten mensen zijn uit de praktijk, heel pragmatisch. Die dan een vrijheid van handelen krijgen om het probleem wat er ligt op te lossen. En dat is wat er steeds niet gebeurt. Want dan worden we president scheppen, dat en dat en dat. En bedoel, dat is stap één. Stap twee die er zou moeten gebeuren in politiek Den Haag is, um, en dat lijkt mij heel belangrijk, is een veel bredere coalitie te maken van partijen waarbij de coalitie niet per definitie allemaal eens moeten zijn met elk onderwerp. Je kan een coalitie hebben in een regering waarbij over de meeste onderwerpen iedere partij de vrijheid heeft om zijn eigen eh, ding te doen zonder dat het kabinet valt. Dus dan, kan, dan hoeft er niet een, een zwaar groot regeerakkoord te zijn waar je je allemaal aan moet houden. Maar dan kan je er partijen bijbrengen met eigen deskundigheid en eigen aanhang, die die, waardoor je makkelijker meerderheden krijgt, omdat het niet automatisch is, dit is de regering en dit is de oppositie en never the twain shall meet. Nee, je krijgt dan partijen van, van een groot aantal partijen zijn erbij betrokken en als er meerderheden zijn te vinden over een onderwerp, dan gebeurt dat. Zonder dat de partij die er misschien niet tegen is, die ook in de regering zit, uit de regering stapt. En dat kan je mededoen. Dat heb ik ook in mijn boek beschreven. Dat kan je mededoen om door een aantal cruciale onderwerpen ook nog een, een referendum te kunnen inbouwen. Waarbij als blijkt dat een meerderheid van de, van de bevolking. voor dat bepaalde voorstel is. dat, de rege dat alle regeringspartijen dat zullen accepteren als handelingen om te doen. Als je dat niet gaat doen, wordt het alleen maar erger. Mm -hmm. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar okay. ja, ja, ik heb het gehoord. Ik was na tien minuten, ik was na twee minuten was ik terug, uh, okay. zeg maar. um, Zou het praktische gehalte van de BBB, zeg maar, uh, die we misschien maar eens even kunnen veronderstellen, zou dat een uh, en ook eigenlijk dat dat dat Tweede Kamerleden zich een beetje rustig houden en niet te veel details in de uitvoering willen gaan willen bepalen, wat ze altijd nu heel erg doen. En een media die overal op, opvliegt op het moment dat ze daar maar enigszins zeg maar, denken, daar is iets mis. En uh, daar moeten wij, uh, dat moeten wij onthullen. Is dat mogelijk om, uh, om zo'n praktische houding in Nederland te krijgen? Wat... Nee, je zou het hopen, maar ik, ik denk dat dat heel moeilijk gaat, omdat het de, ja, een beetje de politieke cultuur is in Den Haag. En ook de parlementaire pers daar omheen zit. En dat een, een, een, een onorthodoxe aanpak, die dat zou zijn, ja, dat, dat, dat, dat, dat is daar niet gewend. Dus um, ik denk dat het pas kan gebeuren als een nog een verkiezing komt, waar de uitslag, bij wijze van spreken, nog um, sterker uh, uh, een smeekbede is van de bevolking, verander daar nou iets? En dat dus, ja, de veruit de grootste partij, en ik zou denken, uh, hopen, dat dat dan misschien een combinatie is van omzicht en BBB, ja, de, de, uh, um, het voortouw kan nemen om die cultuur te veranderen. Maar. Nee. Maar die weg daar naartoe, ja, die, uh, die zal nog wel behoorlijk uh, pittig zijn. Maar, maar dat maar... zou dan moeten gebeuren in de komende Tweede Kamerverkiezingen eigenlijk, dat, dat, dat zwaartepunt. Dus als de BBB blijft bestaan, zichzelf kan organiseren, met constructieve voorstellen komt, uh, misschien ook nog ergens een succesje kan krijgen en dan laten zien dat de wereld niet ineens stort, dan zou over twee jaar, zegt dat Pieter en Caroline met elkaar uh, door een deur kunnen, zie je dan daar een doorbraak komen? Want je voorstelt nou ja, dat de afgelopen 30 jaar een totale ininstorting van ons huidige politieke bestel. Nou, PvdA, CDA, dat zeg ik allemaal. En VVD begint ook te komen. En nu dan de eerste keer de, de, de aftakeling van de VVD. Ik zeg eerste... dus even dus dat, dat CDA, VVD en PvdA bij elkaar 8, 15, 26% hebben gehaald. Die drie partijen haalden 30 jaar geleden meer dan twee derde van alle stemmen. En die ja. halen nu net een kwart van alle stemmen. Ik bedoel, de facto zie je het voor je ogen gebeuren. Alleen het vertraagt, omdat als ze maar 76 zetels kunnen halen met een kabinet, dan kunnen ze nog doorregeren. Alleen het wordt steeds moeilijker. Dus er moet een verandering komen. En dat is eigenlijk een vorm van revolutie die moet komen. En die komt... Die komt ja, als, als het echt totaal vastloopt. Maar is Caroline, maar is Caroline, dan, onze, is Caroline dan onze Nederlandse revolutie? Nou, de, ik denk dat... Um, op een bepaalde manier wel. Ik denk ook dat, laat ik zeggen, wat, het lijkt een beetje op de Pim Fortuyn-revolutie. Alleen, ja, Pim is vermoord. En um, dus we weten niet hoe dat verder gegaan zou zijn. Maar ik had de hoop dat vooral... Um, Zo'n buitenstaander, als hij sterk in Den Haag is, is hij ook in staat om de cultuur te veranderen. En wat, en wat je eigenlijk ziet bij kiezers, is vooral de wens om die cultuur te gaan veranderen. En als, als, hè, als, als dat uh, BBB kan duidelijk blijven maken, en om zich dat op een bepaalde manier ook, ja, dan zou het mij niet verbazen dat ze inderdaad in de buurt van 55, 60 zetels komen en ja, zo een machtsfactor zijn geworden, dat uh, ingrijpende veranderingen moeten ontstaan, om, om, omdat eigenlijk de rest van de partijen, ja, wordt hun bestaansrecht bijna ondergraven. En dat betekent niet dat standpunten van die partijen uh, niet een bepaalde waarde zouden moeten hebben binnen onze democratie, maar we moeten daar een andere invulling aan geven dan hoe we het nu uh, politiek hebben geregeld met het systeem, uit 1848. Ja, Pieter Omzicht uh, was toch een van de kritikasters zeg maar van het hele stikstofbeleid en dat dat uh, zeg maar en die was toch voor een veel strenger beleid of heb ik vergis ik me daarin? Nee, volgens mij. Maar ik, ik, ik volg hem niet op per detail. Maar ik, ik ook de, Hij is ook heel erg van het pragmatisme, hoor. Hij is absoluut niet. Op ieder onderwerp waar ik hem uitspraak over Hij heeft een fantastische reden gehouden. Uh, in kerkraden of in Heerlen. een paar weken geleden. Ik zou het uh -huh. aanraden om die te lezen. En die vond ik echt uh, uh, behoorlijk imposant. Over energiearmoede. en hoe dat vroeger ging in de kolenmijngebieden. waarbij uh, gewoon de, de, de mijnen zorgden dat de, de arme mensen gewoon kolen kregen. Van, om hun energie. En. En hij legt uit ja, hoe, hoe we nu met energiearmoede omgaan. En hoe groot het deel van de energiekosten zijn wat btw een belasting is. Hmm. Ook vergeleken met andere landen. En, en, en hoe we onszelf daar... Hè, dus en ik vond dat een uiterst interessante reden. En, en dat zit ook een beetje, jongens, wees nou pragmatisch met wat je aan het doen bent. En, en niet zo theoretisch. Ja. Nou ja, ik, in ieder geval, ik ben heel benieuwd, uh, Pieter, die is een uh, flexibele man, die kan, uh, ik vind hem altijd heel scherp en intelligent, maar uh, hij moet toch inderdaad kleur bekennen. Dat is toch wel echt, uh, echt belangrijk uh, dat, hij dat, uh, dat hij dat doet. Ik ben benieuwd wat hij... Nee, daar... ja, is... ja, ik denk dat hij dat niet hoeft. Hij, hij gaat pas kleur bekennen als de Tweede Kamerverkiezingen aankomen, want dat is het moment waarop zijn positie hier bepaald wordt. En Caroline heeft ook in de, eerste, de Tweede Kamer ook maar één zetel. Mm -hmm. Dus in de Tweede Kamer ja, spelen ze wel virtueel een rol, maar uh, Pieter heeft maar twee minuten spreektijd per onderwerp. Ja. En Caroline ook, geloof ik vier minuten. Ongelooflijk. Ja, dat is... Gaan we nog een ander onderwerp doen of zijn we er ongeveer? Nou, wat, um, even kijken hoor. Wat hebben we dan nog meer voor. Er ik nog wel iets over. De corona, de, nog even, kunnen we nog een, even een, een, een connectie leggen naar, het, uh, naar de, deze manier waarop we de, die, die problemen hebben opgelost. naar hoe we nu omgaan met het, uh, de, alle corona-maatregelen en de evaluatie daarvan? dat was het laatste onderwerp. Ja, ja ik, ik, ik, ik, ben, ik heb een paar bijzondere ervaringen de afgelopen weken gehad. En. Um, was, er is een soort sfeer bij een deel van de mensen dat nu die coronaperiode eigenlijk voorbij is. Dat uh, langzamerhand de debatten open worden. Dat langzamerhand onderkend wordt ja, dat er toch behoorlijk veel dingen fout zijn gegaan. Ja. Um, en dat we daar echt lering uit trekken. En ik heb een paar ervaringen de afgelopen week, anderhalve week gehad die me daarover heel erg uh, somber maken en verontrusten. In de eerste plaats had ik een gesprek met een prominente politicus. Ik, waar, ik, ik heb daar wel vaker gesprekken mee uh, aan de aanleiding van peilingen of wat dan ook. Mm -hmm. En dan uh, vaak als je met politici achter de schermen praat, zijn ze vaak relativerender over het onderwerp dan wat ze naar buiten zeggen. Dat, dat, dat is, uh, weet je, dat zo werkt het nu eenmaal en wat en toen ging ik met die persoon praten over de coronaperiode. en ik was ja bijna verbijsterd hoe die alleen maar nog alleen nog steeds in slogans sprak en ook geen enkele relativering toeliet in zijn gedachten ten opzichte van de positie die hij zelf had ingenomen en en toen en toen gebeurde hetzelfde het eigenlijk uh, uh, een paar dagen later. Toen heb ik maar, zat met een groepje mensen in de auto. Slimme aardige mensen die ook heel erg ja, in corona's in het, in het narratief van de overheid zaten. En die, die reageerden nog steeds op precies dezelfde manier. En het interessante was, eigenlijk, en daarna ging het gesprek over de klimaatproblematiek. En toen herkende ik exact dezelfde patronen. Dat er is één dominant narratief. En daar is geen... Ik bedoel, die praten ze volledig na. En daar is geen enkele relativering mogelijk. Dus even los van... Ik bedoel, ik, ik, ik uit me naar buiten daar weinig over. Omdat dat niet een onderwerp is waar ik me heel erg in verdiep. En ik niet nog een... Uh, uh, en dat er genoeg andere mensen zijn met meer deskundigheid die op die, die plek dingen zeggen, maar ook als ik eh, over bepaalde onderwerpen probeer wat dieper te gaan, en naar data ga, enzovoort, dan zie ik toch ook patronen uit de coronaperiode, waar je het gevoel hebt dat de informatie die naar je toe komt, vooral een, een bepaald doel dient, en niet de informatie is, die de werkelijkheid goed weergeeft. En het ja. erge is dan, en dat hebben we bij corona gezien, maar dat zie ik bij klimaat en bij stikstof eigenlijk ook. Dat, dat dan mensen die ik verder uh, waardering voor heb en die ik acht en die intelligent zijn, uh, maar die op de, niet uh, ten aanzien van dat narratief uh, kritisch zijn, die praten dat gewoon na. Uh, en als je zegt, nou, ik... Uh, en, uh, ik, ik kwam laatst een overzicht tegen, tegen van het aantal bosbranden de laatste dertig jaar. En dat leek nog niet wereldwijd ontzettend veranderd te zijn. En deze nee. persoon dacht dat per jaar de bosbranden in de wereld verdubbelen of zo. En, en als je dat ook zei, ja maar dat is niet zo. Even los van de andere problemen we kunnen nog over veel andere dingen erover praten. Totaal niet een open mind, maar totaal... Um, ja, alleen maar napraten, wat, dat beeld wat gecreëerd wordt, en geen enkele ruimte toelaten van, het zou wel eens anders kunnen zitten. En dat vind ik, vind ik uitermate verontrustend. Ja, en wat ik nou verontrustend vind, is dat eigenlijk dat die, die personen die iets vinden, dat de personen die daar iets anders van vinden, en die ook gewoon goed uh, onderlegd zijn, dat ik daar gewoon steeds minder debatten over krijg. He, dat ik niet echt gewoon denk van, oké, okay, stikstof. Oké, okay, ik ben echt een goede kandidaat om te luisteren naar beide kanten. En dan kom allemaal maar met je argumenten, en, uh, en geef het allemaal maar relief. En teken. Maar op een of andere manier krijg ik dat gewoon, als ik bij, ik kan dan bij black, black box gaan, en dan hoor ik alleen maar die kant, en dan kan ik weer naar op één gaan, en dan hoor ik meer het verhaal, het, wat, wat, wat meer het mainstream narrative is. Maar ik krijg steeds minder debatten, waar mensen op een fatsoenlijke manier met elkaar praten. En dat, is, dat, dat hebben we ook nodig, om op een gegeven moment zelf relief te kunnen krijgen in de verschillende meningen. En ik kan me nog herinneren, uh, toen, ik in de, toen ik jong was, zeg maar, twintig uh, jaar, toen, we, toen waren we ontzettend gepolariseerd. Links en rechts, die vochten elkaar de tent uit. Families hadden altijd ruzie. Het was echt geen leuke tijd in termen van dat iedereen naar elkaar luisterde. En, en dat is nu eigenlijk ook een beetje zo. Van, uh, maar er is toch iets anders. Het is toch dat het debat er niet is. En waar komt dat nou vandaan? Want de media wil graag discussie, want dat geeft weer eyeballs. En eigenlijk politici willen graag discussie, want dat geeft. dan kun je jezelf identificeren. Waarom hebben we gewoon veel minder debatten en, en veel minder stevige discussies dan vroeger? Lijkt nou, me... omdat, ik echt, omdat ik echt denk dat uh, het overgrote deel van de traditionele media uh, vooral uh, aanhanger zijn van één narratief. En geen ruimte bieden voor dat andere narratief. Omdat dat, ja, dat, dat wordt als een soort verraad beschouwd. Van, laten we maar eens een debat organiseren. Nee, je krijgt alleen maar mensen die zeggen, ja, de, het overgrote deel van de wetenschappers is het eens met puntje, puntje. Of 99 procent. En iedereen die wat anders denkt, is een complotdenker of een wappie. Of uh, is niet goed bij zijn hoofd. En daar gaan ze ontzettend in mee. Ja, ja. En... Uh, en dat merk je eigenlijk bij, uh, ja, bij, bij deze onderwerpen met name. Dat hebben we bij corona gemerkt. Maar ja, ik zie het nu. Misschien was het vroeger ook op die manier, maar ik denk wat minder. Ik bedoel, um, als ik, nou, ik vind uh, Nieuwe Wereld best een redelijk uh, kanaal. Uh, um, en ook daar weet ik dat ze re met regelmaat proberen een debat te organiseren tussen... Mensen die ze opvoeren en mensen die vinden dat het heel anders is. Maar die komen gewoon niet. Dat debat komt niet tot stand. Ja, dan wordt hier gezegd van. Het heeft te maken met het regeerakkoord. Die zorgt ervoor dat niet over de inhoud gesproken kan worden. Uh, maar er zitten ja, nog, de zit nog een heleboel in de samenleving. nog heel veel andere plekken in de samenleving. waar wel flink gediscussieerd wordt. Nou ja, bijvoorbeeld, als je nou neemt dat verhaal. Wat we dan over stikstofvuik, wat dan zondag in WNL was. En ik heb Plasterk ook inderdaad meerdere keren over horen schrijven. Heb jij dat debat uh, tussen twee standpunten, heb je dat gezien bij op uh, één, bij, bij Sofie en Khalid, bij Nieuwsuur? Vaak wordt er maar één deskundige uitgenodigd en vaak doorgaans toch wel de deskundige die de autoriteiten vertegenwoordigen. Ja, en als ja. het kritiek is, dan is er vaak kritiek dat het niet snel genoeg gaat en, enzovoort. Nou ja, ja. ja, ik vond dan, weet je de, de mensen die, uh, die ik hoog heb zitten als denkers, zeg maar, de nieuwe wereld, is een, is een, uh, hè, dat zijn allemaal weldenkende mensen die filosofisch achtergronden, die, die gewoon gewend zijn aan debat, maar daar zitten ze ook alleen maar gewoon met elkaar te praten en die het allemaal eens zijn met elkaar. Ja, volgens mij is je geluid uitgevallen. ik hoor je niet meer. Hmm. Nou, even kijken. Ik, kijk, ik check Volgens mij even. doet de mijn luidspreker het wel. Check, ja, ik zend ik wel uit. Ik zend wel uit. Ik hoor je niet. Ja, jij het komt ja. aan mij, maar ik denk het, het, ligt aan, jou. Jou. het ligt aan jou. Het ligt aan jou. Het ligt aan jou. Jouw ik ben, het is mijn probleem? Yes. Okay. yes. Jouw probleem. Dus in ieder geval de nieuwe wereld waar jij ook regelmatig... ik nou, wil dus je eens even zeggen of, het, of ze het of zijn te horen. <laughs> ja, hoor je, wij horen Vincent. Ja, ze horen mij wel. Ja. Ze horen mij wel. Hoor je Vincent? Ja! Oké, okay, dat is mijn probleem. Het is jouw probleem. Oké, okay, ik ga, ga ik het even proberen op te lossen. Ga maar oplossen. En, uh, maar in ieder geval bij de nieuwe wereld, waar uh, Maurice dan ook regelmatig is, dat zijn fantastische denkers. Maar daar zou je juist gewoon al die debatten willen hebben. Maar daar wordt echt ook vaak alleen maar tegen, de, tegen het huidige narratief in de graan. En er worden dan geen intelligente mensen uitgenodigd of die willen niet komen. En daar baal ik dan van, weet je wel. Bij Blackbox is het ook leuk om te kijken wat zij dan vinden. Maar zij vinden ook altijd gewoon heel erg bam het tegengestelde. En daar word ik dus niet wijzer van. Irriteert me, mateloos. Ja, exact. Dat, uh... En ik weet gewoon bij, ik hoor je nu wel, trouwens weer. Dat is mijn Mooi probleem dat. geweest. Uh, maar ik weet dat de nieuwe wereld vaak mensen uitgenodigd heeft om het in debat te gaan. En dat gebeurt bijna nooit. En dat hmm. merk je ook, bijvoorbeeld al die problematiek in België rond die... Matthias de Smet. Dan praten ze op de tv over Matthias de Smet en over het feit dat hij verboden wordt en zo. Uh, ja. uh, dat zijn boek verboden wordt. Maar met hem spreken ze niet. Hem, ja. la hem laten ze er niet bij om, om zijn argumenten te horen. En dat ik is wat je... Ja. ja. En ik denk ja. dat dat... Uh, ja, het, het, het lijkt echt een beetje... Ik, ik heb het al eerder on, onderschreven. Dat het, uh, ja, ik denk dat je... Als uh, in de 16e eeuw uh, het Vaticaanstad televisie had, denk ik ook niet dat ze de protestanten hadden laten zien en zo. Nee. nee. Het is wel een rare vergelijking, maar ja. Het, het, het nee, is maar gewoon... Ajax, Ajax, in Ajax, het Ajax-stadion Ajax wordt feyenoord perspectief nou ook niet direct omhelst, zeg maar. Ja. Um, Even nog, we gaan zo ophouden. Ik had nog een paar dingen. Je had nog een paar leuke artikelen. Evaluatie van de coronaraatregelen, de lockdown en de IFR. Kun je daar nog even opgeven van wat, eh, wat is daar de essentie van? Nou, het was zo. Ik zal hem even laten zien. De Volkskrant had uh, een hele uh, evaluatie van de maatregelen gemaakt. Uh, op zichzelf zag het er prachtig uit. Uh, kijk, dit is, uh, dit is wat... Uh, nou, ziet er mooi uit, toch? Ja, heel Ja, gewoon. En, en die, die maatregel Reflectie? Oh, je hebt geen abonnement meer op de Volkskrant. Ja, ik, volgens mij, maar ik had hem niet goed ingesteld. Ik had ja? hem wel moeten kunnen zien. Maar wat het interessante is, daar hadden ze um, de zeven maatregelen geëvalueerd in consequenties voor de samenleving en effectiviteit van de maatregel. Nou, de consequentie van de samenleving, daar waren ze wel behoorlijk uh, duidelijk over. Bij de meeste maatregelen, zoals lockdowns en schoolsluitingen, hadden grote negatieve effecten. Maar de effectiviteit die werd vooral bepaald doordat ze met de usual suspects van het RVM en hun eigen bronnen spraken. En besef dat ze ook erg werken met, met, met, met de aanname van de IFR van, van 1,2 inmiddels. Terwijl die veel lager is. En toen dacht ik, ja, als ik ga datzelfde doen. Ik ga dan ook een overzicht maken. Van, en het ben nu aflevering drie en ik plan er ongeveer tien. Waar ik de verschillende uh, componenten van de maatregelen pak. Maar dan wel begin bij welke aanname. Wat heb je eigenlijk met de maatregelen willen doen? Mm -hmm. Want als je gewoon uitgaat van die maatregelen hebben 200.000 doden bespaard in 2020. En dan zeg je ja, het zijn er maar in 2020 uh, 15.000 geworden. Moet je eens kijken hoe effectief het was? Ja, dat is een soort basispunt. En dat is waar uh, Keulenmans en de Volkskrant ook van uitgaan. Ik weet niet, uh, of 140.000 doden zijn, zouden er bespaard zijn. Ja, dan beoordeel je de maatregelen op een hele andere manier. Nou, ik, ik ga dus proberen. Uh, en ik heb er drie geschreven in de komende twee weken. Hoop ik uh, het vol te maken. Ja, ik wil die zeven maatregelen ook langsgaan. Maar wel beginnend met de juiste aannames. Of met aannames met andere aannames dan waarmee zij hebben gewerkt. En met andere bronnen dan waar ze mee hebben gewerkt. Hey, en je hebt natuurlijk uh, de Volkskrant uh, weer vriendelijk uitgenodigd om met jou eens een keer in debat te gaan. En dat is ook enorm goed gelukt, neem ik aan. Uit is weer. Wat is het toch met jouw geluid? Oké. Okay. Ik heb even de linkjes, naar de, even de linkjes gedeeld naar, uh, de, linkjes gedeeld naar uh, uh, de artikelen. En oh, ik heb even van... Uh, de geluidskwaliteit is slecht vandaag. Okay. Ook bij mij, jongens, is het geluidskwaliteit slecht. Ik heb inderdaad... Ik gebruik de microfoon van de laptop... Omdat ik van naar beneden ben verbannen. Dus dat zou ik wel even willen weten. Ja, Jan, Bonte en zo. Um, ik heb nog even een laatste... Ik hoor het wel weer als, uh, als, uh, als Maurice me weer hoort. Maar nog even twee dingen. Hij heeft nog een uh, geweldig artikel. En dat gaat over de uh, effectiviteit van uh, COVID-19 vaccinsboosters uh, tegen uh, ziekte en, do en doden en dodelijkheid. Ik denk en, dat het aan de hand is. Ja. Hoor je me weer? Of niet? Hoi je, je me weer, hoor je me weer. Refresh jezelf. Even kijken hoor. Ik wil even kijken of ik hem... Nee, nog één keer. Ja, even kijken. Refresh. Ga nou even gewoon... Doe even refresh. Refresh. Ik zet even refresh. Refresh. Het... Weet je wat er gebeurt. Nieuw, de link doen, de link doen. Ik gooi je, ja, je, ja. Ja. je weer. Ik wou je zeggen, uh, de, je kunt even refresh doen. Maar goed, hey, even nog het laatste artikel, wat ik ook nog even wou delen met jou. En dat is zeg maar, of dat ik zei jou. Er is ook een, gewoon een wetenschappelijk onderzoek gedaan door vier Israëliërs, die echt serieuze dokters, die gewoon hebben gekeken van wat is nou de effectiviteit van de vaccins gebleken. Huh? En, uh, dus ik neem maar dat dat ook een van de artikelen is die je ook straks weer gaat schrijven van wat komt daar, want ik hoef niet die 18 pagina's te lezen, maar wat, wat komt eruit dat onderzoek? Nou, ik moet zeggen dat ik het uh, nogal onthutsend vond, want nogmaals, bepaalde componenten wist je wel, maar ze zijn uh, langsgegaan van wat de officiële uitspraken zijn geweest van de autoriteiten, over wat het vaccin uiteindelijk zou gaan doen, waarbij Fauci gewoon letterlijk zei, als je eenmaal het vaccin hebt gehad, dan kan je het nooit meer krijgen en zo. En Hugo de Jonge. En Hugo de Jonge. Ja, maar die hebben het ook echt hard gezegd, want ze komen met citaten en bronnen. En vervolgens zijn ze, Israël uh, was eigenlijk het, het proeftuin. En op een gegeven moment is de booster goedgekeurd in uh, Israël. En ze hebben het dan over, uh, ik geloof de tweede booster of zo, over de goedkeuringsproces van de tweede booster en het onderzoeken die beschikbaar waren op basis waarvan ze dat hebben gedaan. En dan gaan ze dieper in op die onderzoeken en ja, dan vallen de schellen van je ogen van hoe onderzoeken waarvan je in ieder geval denkt, die moeten aan bepaalde eisen hebben voldaan, hoe die onderzoeken als het ware zijn gemanipuleerd om de uitkomsten te krijgen die ze nodig hadden voor, ja, om naar buiten maar te verkondigen hoezeer alles gewerkt heeft. En het is echt, uh, het is een pittig artikel om te lezen, maar... Zwaar aan te bevelen om het toch te proberen. Uh, hoe ze dus de vier, vijf grote Israëlische studies analyseren. Uh, en hoe daar achter de scherm, en trouwens ook van Pfizer en Moderna, uh, uh, uh, bij het begin van die goedkeuring, wat er allemaal gebeurd is. En dan denk je, weet je wel, ook periodes van hoe lang is de opvolging van nadelige effecten. Het was echt. Ik werd er heel somber van toen ik dit las. Toen dacht ik, ja, wat kan ik nog geloven? Weet je, als als als deze mensen gewoon het analyseren en boven tafel te houden van ja. jongens, kijk eens hoe, hoe onwaarschijnlijk het is en wat ze daar allemaal hebben zitten doen op de achtergrond. Ja. Ik zou het echt zwaar aanraden om het te lezen, maar ik werd er heel somber van tegelijkertijd. Okay. Nou, daar verwacht ik me dan nog een, een, een mooie samenvatting van in de komende tijd als een van jouw zeven artikelen. Dan wou ik iedereen... Nee, even... nee want uh, niet in dat zeven artikelen, want het is uh, coronamaatregelen. En de vaccin zit niet bij de coronamaatregelen. Ik wacht zo, het vaccin was dus toch dé maatregel tegen de corona? Uh, nee, maar dat, ik weet misschien, zeg ik ook nu onze, maar ik dacht dat het vaccin niet bij de zeven maatregelen van de overheid werden gezien van de volkshand. Dus, maar ik kom, er, ik kom erop terug, maar ik weet ja. nog niet of nou, het in het kader van dit... Nou, nee, ik vind de... in ieder geval heel erg nuttig. Ik heb de abstract gelezen en de conclusie en daar is heel erg duidelijk. Die zeggen gewoon, het is eigenlijk geen scientific uh, effect uh, is aangetoond. Dat is echt gewoon een probleem. Oké, okay, ik, uh, ik wil afronden en eventjes van, um, de, even zeggen jongens, ik ben een enorme fan van Storytel. En het is heerlijk om jouw boek gewoon te luisteren. Ik heb het gelezen, maar daarna, nu zit ik weer met heel veel plezier te luisteren. En, ik, en Omdat je het zelf ook voorleest, is het gewoon een geweldig boek. Dus iedereen die Storytel heeft, dat zijn anderhalf miljoen mensen geloof ik. Die, uh, en het is voor een tientje per maand heb je onbeperkt aantal boeken. Of 12,95 of zo. Maar neem dan gewoon Maurice de Hond. Luister naar Maurice de Hond. Het is een geweldig verhaal. Over de opkomst van internet, de opkomst van technologie. En daarna ook inderdaad hoe hij zich bezig gaat houden met de Deventer Moordzaak. En natuurlijk heel veel over corona. Super warm, lekker verhaal. Hoe lang ben je ermee bezig geweest om dat in te spreken, man? Ja, zo'n 30 uur ben je bezig in een studiootje om het verhaal voor te lezen. En dan wordt het daarna nog helemaal nagekeken, gecontroleerd. En dan moet je nog 1, twee uur terugkomen om zinnetjes te herhalen. Maar dat is heel professioneel gedaan. Dat is een professionele uitgever. Hij, hij zit ook bij luisterboeken. Je kan hem ook uh, kopen. Je hoeft niet alleen naar te. Er zijn verschillende plekken waar het, te waar het uh, op te vragen is. Ja. Nou, als mensen mijn uh, uh, 06-nummer weten te vinden... is niet zo moeilijk. Dan, uh, kunnen ze dus, uh, gewoon, uh, dan kunnen ze dus gewoon van... Uh... Uh, dan kunnen ze mij een linkje sturen dan krijg je van mij een linkje waar je 30 dagen gratis kunt luisteren naar Storytel. En dan, uh, en dan uh, kun, je dat eens even, kun je gewoon even dat hele boek uitlezen en dan kost je het helemaal niks. Maar het is überhaupt gewoon heel erg de moeite waard. En als je ook gewoon naar Storytel gaat, kun je gratis uh, in deze link, die ik eventjes nu even deel met jullie, kun je ook gewoon zelf jezelf aanmelden voor 14 dagen. En... Uh, uh, gratis gratis, 14 dagen. Luisteren. Maar goed, ik lees bijna geen boek meer. Ik luister het ene boek naar het andere. En dit was echt een fantastisch boek om, uh, om daarin te doen, uh, Maurice. Oké, okay. we houden mee op deze maand. Ja. Was het was uh, superleuk dat we over andere onderwerpen konden praten dan corona. Ik was er eigenlijk wel een beetje, een beetje klaar mee met corona. Maar over stikstof wil ik alles ik weten. Alles en ik wil ook eigenlijk. Over, over de verkiezingen wilde ik alles weten. Ik vond het een geweldige uitzending. Ik hoop dat jullie dat ook leuk hebben gevonden. Nu kun je daar nog eventjes commentaar aan geven. Van, uh, dat is leuk. En, uh, ja, en je uh, zult je lekker blijven hangen, dus dat is mooi. En over vier weken kunnen we het hebben over het kampioenschap van Feyenoord. <laughs> ja, dat lijkt me mooi. Hey, dank jullie wel allemaal. Um, Tot uh, 2, 2 mei is de volgende. 2 mei, volgende keer. Allright, bye bye. Dag allemaal.